Het aller, allerbeste voor 2023. Dat al je dromen maar mogen uitkomen. En om daarvoor te zorgen, heb ik hier een speciale editie van heel veel verschillende manieren waarop je klanten kunt krijgen. En selectie maakt, zodat je echt met de allerleukste klanten gaat werken. We beginnen met, zoals altijd, het bepalen van je doelstellingen. Dus wat wil je. Het aankomende jaar bereiken, leren, ervaren, delen, geven, etc. Ik heb de vorige keer een video over opgenomen en die kun je ook bekijken om ja, tot een soort uitgangspunt te komen van wat je heel graag wil. En als we het dan ook doelstellingen hebben en je business, dan is het natuurlijk belangrijk dat je weet wat je graag wil gaan omzetten. Dus hoeveel omzet wil je het aankomende jaar gaan genereren. Nou, en als je dat hebt vastgesteld, hè, die ultieme doelstelling, dus de ultieme omzet, eh, die je ook best wel een beetje mag eh, prikkelen. Hè, dus het mag echt ook wel een beetje een uitdaging zijn. Ook weer niet een valse illusie, want eh, ja, het, het, het, het, het, het doet wat met je als je echt nooit zeg maar, doelstellingen gaat behalen. Maar het mag wel prikkelen. Dus op het moment dat je denkt, nou het is dat en dat bedrag, gooi het iets omhoog. 10% bijvoorbeeld. En dan... Eh, hebben we in elk geval een specifieke doelstelling en ook eentje met een beetje uitdaging. Nou, dan gaan we over op van, oké, okay, hoe ga ik dan mijn doelstellingen bereiken? Nou, en een doelstelling kun je bereiken door een echt jaarplan te gaan maken. Dan, uh, dan ga je als eerste ga je kijken, ja, wat werkt eigenlijk altijd? Wat heeft er tot nu toe gewerkt om klanten te krijgen? Want dat is iets wat je nog steeds blijft doen natuurlijk. En dus als jij één op één gesprekken hebt en daar heel goed je klanten uithaalt dan blijf je dat ook doen en dan blijf je dat dus ook inplannen. Maar ja, je kunt ook nagaan, zijn er nieuwe strategieën... die ervoor kunnen zorgen dat ik mijn klanten ga krijgen? En ik wil je ook uitnodigen om een nieuw mantra te, te ownen dit jaar. En dat mantra heet deer to suck. Probeer dingen en ga ervan leren. Dus het hoeft niet allemaal perfect te gaan, maar doe af en toe ook iets... Om ervan te leren. Want ja, zo kun je ook uitvinden wat gewoon heel goed bij je past. Ik heb onlangs ook een uh, bepaalde uh, uh, actie uitgedacht en gedaan. En ja, het leverde wel wat klanten op, maar niet zoveel als ik had uh, gehoopt. En ik had ook, ja, uiteindelijk had ik ook zoiets van, nou, het, het voelt niet helemaal goed. Ik ga dat niet nog een keer doen. En dat was de actie waarin ik dus elke dag van een, een, een downsell was dat, dat ik de elke dag de prijs omhoog bracht en elke dag ook een bonus wegnam. Maar ik had er zelf ook zoiets bij van pff, het is wel een hoop uh, mails voor iets wat eigenlijk best een klein programma is, wat echt een no-brainer was overigens. Dus volgende keer werk ik weer iets met iets wat ik fijn vind. En dat zijn dus gewoon de 24 uursacties acties. Dus hè, mensen krijgen dan de kans om binnen 24 uur in te stappen. Zo niet, nou, dan is het ook jammer. Uh, en dan is de kans voorbij. Maar voor jou dus ga ook naar um, ja, wat zou het komende jaar kunnen doen. En geef jezelf de toestemming om ook dingen te proberen waar je nu nog niet zo heel erg fantastisch in bent. Maar ga leren en toepassen en evolueren en zieken. En dat is ook natuurlijk een van de dingen die ik je aanraad. Nou, vervolgens ga je dus als je kijkt naar het jaarplan. Uh, je hebt die vaste dingen heb je ingepland. Dan ga je ook nieuwe strategieën ontdekken. En toepassen. Ik ga zo meteen nog wat voorbeelden geven hiervoor welke dat bijvoorbeeld zijn. Als je dat dan hebt gemaakt, dus je hebt echt een jaarplan gemaakt en je bent ook niet vergeten om je vakanties in te plannen en je business summit, ga dan kijken naar bijvoorbeeld uh, je maandplan. Dus dan ga je op basis van het jaarplan ga je dat in stukken delen. Dus dan ga je echt helemaal uitwerken per maand. Wat ga ik nu precies doen? En ga daar ook cijfers bij uh, en aan toevoegen. Dus als ik bijvoorbeeld uh, salesgesprekken wil voeren, hoeveel zullen er dat dan zijn? Als ik uh, webinars geef, hoeveel mensen moeten er dan in mijn webinars zijn? Om eh, ook uit te komen op het aantal klanten wat je straks wil gaan bereiken. Is het nou overigens zo dat je echt jeuk krijgt van het maken van een plan? Denk dan ook dat een plan je vrijheid kan geven. He, je kunt natuurlijk plannen wanneer je vrij bent en dan hoef je dus ook helemaal niks. En je hoeft ook geen paniekvoetbal, zeg maar, toe te passen. He, dus je op het allerlaatste moment aan allerlei knoppen moet draaien om het voor elkaar te krijgen. Om die omzet bij elkaar te krijgen. Dus um, je kan zeggen, oké, okay, ik krijg jeuk van een plan, maar je kan ook denken, een plan geeft me vrijheid, want dat hoef ik nu niet meer te doen. He, ik heb al uitgedacht hoe ik het wil gaan doen. Uh, op basis van gegarandeerd en bewezen succes. Want je herhaalt ook wat werkt vorig jaar. En je gaat een aantal zaken extra implementeren. Waardoor je dus ook die 10% groei bijvoorbeeld krijgt. Nou wat zijn nou een aantal omzetgenererende activiteiten die je kan doen? Denk aan. Super simpel. Gewoon een blogbericht schrijven. Uh, zorg ervoor dat die SEO technisch goed is ingericht. Ja, dus dat je uh, voldoet aan de. SEO-regels, de SEO-regels. Uh, staat in mijn boek ook hoe je dat uh, precies doet. Dus ga inderdaad aan de slag met blogberichten te schrijven. Zodat je automatisch verkeer naar je website gaat leiden. Onderaan of tussendoor maak je ook gebruik van een call to action. Dus een oproep tot actie. Nodig uit voor een gesprek of je webinar of wat je dan ook hebt bedacht. Om uh, in uh, contact te komen met de lead, de juiste klant. Die mail, daar kan je natuurlijk stukjes van opnemen in je nieuwsbrief. En die nieuwsbrief, die wissel je af met ook actiemails. Dus aan de ene kant ga je een keer waarde leveren, de andere keer heb je een actiemail. Daar ga je een beetje in afwisselen. Die actiemails, die gaan weer richting het aanbod wat je wil gaan doen. Je gaat niet een aanbod doen voor honderden euro's in je nieuwsbrief. Wees je ervan bewust dat mensen niet zo heel erg makkelijk kopen via... E-mail. En dat is, gaat tot een bepaald bedrag. Laten we zeggen 150 euro gaat het makkelijk. 300 euro, nou dan mag je wat meer je best doen nog. Uh, 24 uur actie of zoiets eraan toepassen. Maar um, echt je programma verkopen via mail, dat is gewoon niet wat uh, goed werkt. En dus daar is meer voor nodig. Uh, en daar, daar heb je ook bijvoorbeeld social media berichten voor nodig. Maar ook bijvoorbeeld een één op één contactmoment met de mensen. Ofwel een webinar, overal een challenge natuurlijk. En dus die actiemails, die kun je inzetten voor de wat lager uh, geprijsde producten bijvoorbeeld. Of je leidt naar je webinar, of je leidt naar een challenge, of je leidt naar een 1 op 1 gesprek Oké, okay, nou, bellen. Hey, natuurlijk kun je gewoon bellen met mensen. Uh, zorg ervoor dat je telefoonnummers krijgt van mensen die zich inschrijven. Uh, Bied ze iets aan om te kopen. Uh, Bied ze iets aan met een bepaalde kortingscode... Op het moment dat ze wel een bestelling zullen doen, ja, dan laten ze ook hun telefoonnummer bij je achter. En dan kun je natuurlijk altijd zelf gewoon de telefoon pakken en uh, ijskoud bellen. Ik zou wel zeggen, kies iets wat bij je past. Uh, koud bellen past bij mij niet zo. Ik vind het niet zo heel, uh, heel boeiend. Ik hou eigenlijk helemaal niet zo van bellen. Dus mij zou je het niet zien doen. Maar goed, misschien ben je wel een echte beller. En uh, ja, bel je gewoon uh, graag. Nou, pas dit dan extra toe. Ga dit meer integreren in je plan. Nou, netwerken natuurlijk. Online, offline. Het werkt uh, allebei. Maar ik denk offline uh, nog wel het beste. Maar kies dan wel de uh, juiste dingen uit. Dus hè, events zijn heel interessant om op te netwerken. Uh, Echte live seminars zijn heel goed om op te netwerken. Of ja, echt die clubs waar echt jouw ideale klant in, uh, in zit. En dus dat is uh, ook iets wat je kunt doen om klanten te, te krijgen. Nou, dan hebben we uh, natuurlijk de challenge. Ik uh, hou enorm veel van challenges geven. Uh, niet alleen omdat ik dan helemaal in de flow kom. Uh, waar ik zo ook nog even op, uh, op kom bij je. Maar het is ook zo dat mensen een paar dagen met je meeliften. En dat daardoor ze gewoon veel warmer worden. En zich veel meer tot je aangetrokken voelen. En uh, je stoot er ook weer de juiste mensen mee af. Dus het is een heerlijk selectieproces. Uh, en aan het einde kun je natuurlijk gewoon je aanbod doen. En zal je zien dat mensen veel makkelijker bij je instappen. Ook voor veel hogere bedragen. Dus ja, challenges zijn echt mijn uh, nummer één. Uh, um, ja, zaken om klanten mee te krijgen. Mijn uh, beste omzet genererende uh, activiteiten. Maar webinars... Uh, ja, daarvan hoor je wel eens van, ja, webinars zijn dood, Dat uh, werkt helemaal niet voor mijn markt. Uh, ja, daar wil ik je ook voor uitdagen om daar toch nog een keertje heel serieus naar te kijken. Want webinars kunnen ook ongelooflijk krachtig zijn en goed werken. Ik denk wel dat je mag spelen met het geven van webinars. En dat je één keer bijvoorbeeld een webinar gaat organiseren waarin je heel erg je uh, vrouwelijke energie uh, en, en, en flow meebrengt en mensen echt uitnodigt en... ...inspeelt op het verlangen waar ze uh, zo uh, aan toe zijn. Aan de andere kant mag je wel eens wat strengere webinars geven. Wat meer salesgerichte webinars. En voor de mensen die ja, op een gegeven moment dan echt niet in actie komen... Uh, ja, ...die kan je dan weer verleiden met een meer salesgericht webinar. En dus ga spelen met de verschillende types die er zijn... ...om het echt voor je te gaan laten werken. En er zijn ongelooflijk veel manieren om mensen echt tot het einde te houden in je webinar. Dus dat ze ook echt je aanbod horen. En als dat aanbod ook woest aantrekkelijk is, dan zal je zien dat mensen ook echt wel heel graag met je willen werken. Nou, denk ook aan een strategiedag. Je kan natuurlijk een dag organiseren, een betaalde, een betaalde dag waarop je een bepaald onderwerp natuurlijk meeneemt. Mensen de diepte in meeneemt in een bepaald onderwerp en aan het einde... Doe je ook een, een oproep tot actie. En dus dat zijn een aantal dingen die je sowieso kan gaan toepassen. Um, ik ga er nog eentje noemen. Iets leuks. Want ja, ik heb nog een heleboel andere dingen. Maar die hou ik lekker onder de pet nog even. Want die wil ik met je delen in de online marketing workshop. Maar denk ook aan de post. Ik noem het wel vaker. Maar we vergeten het zo vaak. Daarom zet ik het ook in mijn agenda. Dat ik gewoon met regelmaat door oud klanten heen ga en dat ik dan ga kijken van oké, okay, wie zou ik kunnen helpen met een goed aanbod binnenkort. Wat zou dat aanbod kunnen zijn? Dan schrijf ik een persoonlijke brief en die doe ik op de post. Want hoe vaak krijg jij nog post? En dus zet dit ook in je agenda of zet het in je jaarplan. Ik kijk naar die kant, want daar hangt mijn jaarplan in elk geval voor het aankomende jaar. Ik wil je ook iets meer vertellen over uh, ja, het in flow zijn. Uh, want ja, de beste momenten die krijg je natuurlijk als je helemaal goed in je energie zit. En voor de een werkt het gewoon goed om een lekker muziekje aan te zetten. De ander die, uh, ja, die gaat even op de trampoline springen en uh, die heeft, zit dan goed in zijn energie. Maar zorg ervoor dat je energie hoog is als je aan iets gaat beginnen. Uh, waar je echt je aandacht en focus bij nodig hebt. Zodat je lekker in de flow zit. Hoog in je energie. Want dan krijg je echt de beste ingevingen. En... De, do de don'ts, de echte dealbreakers, dat zijn natuurlijk de uh, shiny objects die de hele dag langs je heen vliegen. Vooral via je telefoon, dus zet hem gewoon uit, zet hem op stil, zet hem op vliegtuigstand bijvoorbeeld, en uh, je Facebook kanalen zet uit, je Instagram kanalen zet uit. Hè, laat uh, social media jou niet gebruiken en jou niet zeg maar ontbreken tijdens hetgeen wat je te doen hebt, om dus tot je die ultieme doelstellingen te komen. Uh, dus gebruik social media zelf slim. Hè? Gebruik het on your terms. Dus dat is wat ik even met jou wilde delen. Ik wil je ook van harte uitnodigen om dus binnenkort aanwezig te zijn... op de online marketing plan workshop. Uh, hij is op 11 januari aanstaande van 9 tot 12. Daarin gaan we echt ook actief, proactief aan de slag. Je krijgt ook een document waarin je... Uh, ja, alles in gaat vullen, zodat je dus aan het eind van de dag of eind van de ochtend een heel strak plan hebt waarmee jij je ja, allerbeste jaar ooit wederom gaat plannen, maar ook dit keer echt gaat uitvoeren. Want een goal, een plan is just a wish. Dus dat is wat ik met je wilde delen. Ik wens je een fantastische week toe en ik spreek je snel. Fijne dag! Doeg!